Ik, ik raakte geïnspireerd door de bezoeken die ik uh, samen met mijn moeder hier bracht in Brussel. En die grote massale gebouwen vielen mij op. Dus ik vroeg aan haar, wat doen mensen hier? En op de een of andere manier sprak die uitleg mij aan. En ik zei, nou, dan ga ik hier werken. Uh, toen heeft zij nog wel tegen mij gezegd, ja, en ik denk dat het je gaat lukken. Mijn moeder verhuurde kamers in de zomer, dus het was een hele goede manier voor ons als kinderen, om kennis te maken met mensen van de hele wereld... en te leren dat de wereld groter was dan onze huiskamer. Wat ik daarvan geleerd heb is dat talen de sleutel zijn naar contact. Ja, het is gewoon prachtig als je bedenkt dat je hier elke dag met die 27 verschillende culturen, talen, tradities werkt. Ik denk niet dat altijd heel veel mensen kunnen zeggen, mijn droom is uitgekomen. Ik ben hier nog elke dag, na zoveel jaar, nog steeds gefascineerd door, uh, door de diversiteit, door het, door het andere. Door de, het feit dat we als Europeanen zo verschillend zijn en toch zo goed samen kunnen werken. Ik geloof ontzettend in de toekomst van Europa. Als ik nu al zie wat de nieuwe generatie hier voor elkaar krijgt... ...als ik nu al zie hoe enthousiast jonge mensen zijn in Europa... ...dan zie ik gewoon heel veel potentie. Ik voel me het meest Europeaan als ik omgeven ben door uh, andere Europeanen... ...die allemaal anders zijn dan ik. Uh, en dat je toch voelt dat je bij elkaar hoort. Dat je één familie bent. Het belang van Europa is dat wij de toekomst veiligstellen... Mijn missie is hier geslaagd als iedereen zich gelijk behandeld voelt. Uh, dat vrouwen veilig over straat kunnen, dat ze gelijk worden betaald. Uh, dat jonge mensen een, een toekomst hebben. Of het nu gaat om een stage of om werk, dat ze dat kunnen krijgen. Dat ze hier achterblijven met een, een wereld, een aardbodem uh, die ze nog iets te bieden heeft. Europa is thuis. Ja.